De wegen naar duurzaamheid beginnen bij ons altijd bij één ding. Inspiratie. We laten ons graag inspireren door klanten. Samen denken aan nieuwe oplossingen en mogelijkheden. Tijdens ons duurzaam Experience Day bijvoorbeeld... gaan we echt samen aan de slag. Maar ook bij concrete vragen. De gemeente Apeldoorn bijvoorbeeld, die van ons een oplossing wilde... om zoveel mogelijk energie te besparen. Zo bedachten we samen een oplossing die kan worden teruggedraaid in capaciteit, zodra de warmtevraag verandert. Super als je dat samen kan opzetten. Ook collega's onderling inspireren elkaar. Zoals een persoonlijk initiatief van Gert de Vos, die zich actief inzet voor een energiecorporatie in zijn gemeente om iedere inwoner mogelijkheden te bieden om duurzame energie op te wekken. Maar ook samen volgens de Agile en Scrum methode bouwen aan nieuwe oplossingen. En die dan echt oppakken met elkaar. En wij proberen die inspiratiebron ook te zijn voor anderen met kennis events als groots in warmte. Dus voor echte duurzaamheid moeten we beginnen met elkaar inspireren.